Nou, ik heb vandaag een, uh, mijn eerste fotoshoot gehad bij de Rosmalens zandverstuiving. Ik ken het niet, het is eigenlijk een super, super makkelijk te vinden plek. Heel klein op de kaart en uh, zoals de naam al doet vermoeden lijkt het best wel veel op de Loonse Drunense Duinen of op de Bedafse Bergen. Het is echt een zandverstuiving. Het is wel onderdeel van een groter natuurgebied. En het mooiste is eigenlijk dat het zo super makkelijk te vinden is. Er ligt hier namelijk een carpoolplaats aan de overkant van de weg. Het is een drukke weg, dat we wel eens even oppassen met oversteken. Maar je kan hier echt prachtige foto's maken. En het is sowieso eigenlijk een heel mooi gebied om een keer een rondje te lopen. Kijk maar eens mee. Zoals je ziet is hier veel zand natuurlijk, maar ook veel bomen. Het is echt een heerlijke plek, heel veel wandelaars, met, uh, met honden, zonder honden, met kinderen. En je kan hier echt superleuk gewoon een uurtje foto's maken. Nogmaals, het is heel makkelijk toegankelijk en je kan het ook heel makkelijk herkennen namelijk. aan Het enorme wiel wat daar bij de ingang staat. Nou. Mocht je een keer een fotoshoot willen boeken in de buurt van Den Bosch, in de buurt van Rosmalen, dit is zeker een plek om eens even in te gaan. Dankjewel voor het kijken. Doei!